Ik ben van plan om een vakantiewoning te boeken de komende dagen. Ik ga dus op vakantie vertrekken. Waar moet ik voor opletten? Vakantiewoningen zijn terecht heel populair omdat je ze je toelaten met je bubbel corona-proof uh, op vakantie te gaan. Um, maar uh, het is natuurlijk zo dat je misschien ook wel uh, je wil indekken om eventueel te kunnen annuleren, want de situatie blijft moeilijk, dus we weten niet wat er boven ons hoofd hangt. En daarom is het belangrijk vooraf goed inlichtingen in te winnen over de voorwaarden waartegen je zal kunnen annuleren welke kosten dat met zich mee zal brengen. Spreek ook iets af met de eigenaar of met de verhuurmaatschappij en zorg er vooral voor dat alles zwart op wit op papier staat.